Maggie Ma Hicken De voorstelling gaat over schuld, schuld. Um, over uh, mensen die moeite hebben met rondkomen, die schulden hebben of last van schuldgevoel hebben of andere mensen de schuld geven van hun eigen schulden of hun armoede. Dat worden Mensen maar die hadden oude zijn. Een goede televisie, merken en de goede iPhone. Naast dat we met de spelers gesproken hebben over hun eigen ervaringen, zijn we ook de stad in geweest. En hebben we een vijftigtal interviews gehouden met verschillende mensen uit de stad Maastricht. Over onder andere de ervaringen rondom het thema armoede. We consumeren veel. We zijn verslaagd geraakt dat de breedste zin van het woord, dus het niet alleen financiële armoede, maar ook uh, geestelijk, uh, het hebben van veel, uh, veel of weinig con con sociale contacten. Dat zijn allemaal onderwerpen die we met uh, buurbewoners besproken hebben. En uh, alle input die we uit die gesprekken hebben gekregen, die, uh, die zijn door de regisseuse verwerkt uh, tot een script. Ik heb foto's van mijn lucht te maken, daar moet ik 162 euro voorbij leggen. Ja. En dat geld heb ik eigenlijk nodig om mijn wasmachine te repareren. Het uh, Mariaberg is een hele, hele grote groep mensen. waarvan je een deel hier nu op de vloer hebt zien spelen. De acteurs of de spelers uit deze groep zijn. Uh, daarvan zijn er zes. Uh, uh, maak het deel uit van de harde kern. Dat zijn vrijwilligers, dat zijn dus niet professionele spelers. Maar om die spelersgroep heen heb je ook nog een enorme productiegroep. Dat zijn mensen die het decor bouwen, uh, het licht verzinnen, geluid maken. Uh, je hebt gezien in de voorstelling dat er, dat er heel veel eten op tafel komt. Dat is gemaakt door uh, kinderen van de VMBO Maastricht. Wij zijn hier de voorbereiding aan het treffen voor het theater van de buurtheater Marienberg. Wij zijn de, met leerlingen van VMBO Maastricht, zijn wij het eten aan het klaarmaken. En dit doen we naar aanleiding van de, ja, de match die we hebben gemaakt op de maatschappelijke beursvloer. Daar hebben we de match gemaakt dat wij van hun laptops en telefoons krijgen. Die hebben we meegenomen voor onze stage maatschappelijke stage in Sri Lanka. Die laptops en telefoons hebben wij gekregen en als tegenprestatie maken wij nu voor een aantal voorstellingen het eten klaarig, Zodat zij hun toneelstuk met een mooi gedekte tafel kunnen opvullen. Wat we ook hebben gedaan is een speciale actie georganiseerd. Uh, koop een kaartje voor een ander. Dat betekent dat uh, mensen een kaartje, een theaterkaartje hebben kunnen kopen voor een ander. En die ander, dat zijn dan mensen geweest die financieel uh, niet in de gelegenheid zijn om een theaterkaartje te kopen. Maar de anderen de gelegenheid krijgen om toch, uh, toch onze voorstelling te, te mogen bezoeken. 1392 euro voor een één ouder. Is er met twee kinderen? En 2100 euro voor twee ooggersen met drie kinderen. Help allemaal inclusie In De maanden de mei en juni gaan we ook nog een aantal buurten in, in samenwerking met, met traject. Um, daar gaan we een kleine uh, sketch maken van deze voorstelling. Uh, van de voorstelling Schuld, daar laat ik niet verhangen. Daarna gaan we met buurbewoners die uitgenodigd worden, die vrijblijvend kunnen komen, gaan we ook de dialoog aan om, om samen het te hebben over het thema armoede. Maar ook om samen na te denken van wat kunnen we nu met z'n allen doen tegen armoedebestrijding. Ik ga wel eens aan het graven met oma, als ik je vind. Zal ik daarmee graag het graven wil naar te lullen? Die stond fucking te lullen tegen een steen? Ja, het